Overwint het goede of het kwade? Dat is de titel van deze dienst en overweging, een vraag die mij als kind al bezighield. Een paar jaar geleden las ik de tekst van Zarathustra, die zich dit blijkbaar ook al afvroeg, zo'n duizend jaar voor Christus. Soms wanhoop ik wel eens, heer, riep hij uit, of de overwinning wel voor het goede is weggelegd. Zal de wereld dan toch aan de duivelse listen ter gronde gaan? Zijn het niet juist de bedrijvers van ongerechtigheid aan wie steeds weer de rijkdommen toevallen? Zarathustra schreef dit al zo'n drieduizend jaar geleden. Toen ik deze tekst las, stelde die mij gerust en het verontrustte mij op hetzelfde moment. Het stelde mij gerust omdat ik me realiseerde dat de aarde nog altijd niet was vergaan, ondanks zijn zorgen al zo lang geleden over het voortbestaan. Het verontrustte mij, omdat ik me realiseerde dat deze aardse strijd in al die duizenden jaren nog steeds niet is gestreden. En dit te beseffen gaf mij ook het inzicht dat de oplossing misschien wel nooit wordt gevonden. Niet op aarde in ieder geval, niet in deze tijdelijke werkelijkheid. De profeet Mohammed, vrede zij met hem, verwoorde het als volgt. Weet dat het tegenwoordige leven slechts spel is en tijdverdrijf, pracht en onderling gepraal en streven naar meer bezittingen en kinderen. Het leven in deze tegenwoordige wereld is niet anders dan een zaak van begogeling. Uiteindelijk drogen de verworvenheden op als gras dat verdort, zei hij. En Boeddha spreekt over hoe mensen snakken naar genot en in dat streven andere pijn doen. Hij zegt ook dat deze genoegens leeg zijn en dit streven alleen maar ijdel is en dat de mens zichzelf zo een hel schept waar geen ontsnapping uit mogelijk is. En in de Bhagavad Gita staat geschreven dat de mens gehecht raakt aan dingen buiten zich, aan de zinsbegogeling. Dit brengt gehechtheid voort waaruit lust en woede ontstaan. Het is duidelijk dat dit een thema is dat alle grote profeten bezig hield. Kan de aardse strijd tussen goed en kwaad, de menselijke neiging om eigen belang boven al geheel belang te stellen, en de behoefte aan meer, meer macht en meer bezit op aarde beslecht worden? We zouden dan de vraag waar dit gevoel van tekort vandaan komt centraal kunnen stellen. Wat maakt dat de mens de behoefte voelt zich rijk te voelen door macht en met bezit? Is het leven van zichzelf niet rijk genoeg? Gisteren hoorde ik iemand spreken over het in vervoering zijn van eenvoudig het in leven zijn zonder enige aanleiding. Dat drukt het mooi uit, het in vervoering zijn van het leven zonder enige aanleiding. Dat eenvoudige en vervulde gevoel van in vervoering zijn, lijken velen wel te zijn kwijtgeraakt, misschien wel verleerd. De oplossing, of beter gezegd invulling, zoekt de mens buiten zich. Maar zaken buiten ons kunnen ons op, niet op die manier heel doen voelen, zoals onze innerlijke verbinding met de ene dat kan, of met de universele energie, zoals dat ook wel wordt genoemd. Voor soefies zijn de woorden die aan de eenheid worden gegeven ondergeschikt aan de ervaring van die verbinding met dat wat hoger, groter of dieper is dan wijzelf. Woorden kunnen dat diepe gevoel niet uitdrukken, ze zullen altijd tekort doen, vandaar ook dat een Soefi dat gevoel vertaald kan zien in diverse vormen waarin dit wordt uitgedrukt. Als we kijken naar het gebed Salat, dan vraagt dat gebed van ons om de ene in allerlei vormen te zien. In een liefdevol moeder, in een vriendelijk vader, in een onschuldig kind en in een bezielend leraar. En verder worden heiligen en profeten uit de verschillende religies genoemd. Het valt op dat in dit gebed de goede eigenschappen worden genoemd, de ene te zien in goede eigenschappen, is misschien niet zo moeilijk. Als we werkelijk de ene willen zien in alle vormen, vraagt dit dan ook niet van ons om de ene te zien in alle eigenschappen, in alle mensen? Kunnen we bij boosheid, bij angstig gedrag, bij verdriet en wanhoop ook het hogere herkennen? Kunnen we in hebzucht en bij machthebbers ook een hogere bedoeling zien? De tekst uit het Nieuwe Testament ging vandaag over Jezus in de tempel die de geldwisselaars wegjaagt. Als kind heb ik daar echt mijn hoofd over gebroken. Boosheid werd bij ons thuis niet aangemoedigd, rustig en beleefd zijn en goed luisteren waren eigenschappen die meer waardering ontvingen. Hoe paste dan het gedrag van Jezus bij een heilige persoon? Nu ik ouder ben, zie ik dat er soms correctie nodig is om van een verkeerde richting weer de goede op te gaan, van afscheiding van het hogere weer naar verbinding met de ene en met elkaar te komen, van het streven naar meer geld en bezit naar meer verbinding en gelijkwaardigheid. Maar zou het kunnen zijn dat ook het gedrag van mensen dat we veroordelen voortkomt uit een verlangen naar het hogere, zijn we niet allemaal op zoek naar het hogere, naar veiligheid, naar volheid, naar rust. Ligt in de wens naar macht en bezit niet een verlangen naar veiligheid en naar rust verscholen, een verlangen dat men naar buiten richt in plaats van naar binnen, dat men denkt op te vullen met controle en repressie, met diefstal en geweld. Zoekt de mens in het stoffelijk gewin niet eigenlijk een hemelsgewin, al is dat veelal onbewust? Een vriend tipte mij afgelopen periode een aantal maal op de inzichten uit het boek dat in de jaren negentig populair was, de Celestijnse belofte. Hierin wordt gesproken over negen inzichten. Het vierde gaat over het stelen van energie van anderen om onszelf meer compleet te doen voelen. Dit als substituut voor het gat dat we in onszelf kunnen voelen. Ons verlangen heel te zijn doet ons naar buiten richten in een poging de leegte die we voelen aan te vullen. Het vijfde inzicht gaat over het ontvankelijk worden voor de universele energie. Wanneer we ons innerlijk kunnen richten op de heelheid, smelt onze behoefte om energie te stelen van anderen weg. De afstemming op de universele energie wordt door Iniet gaan als volgt verwoord. Koning van mijn ziel, u kwam mij te hulp toen ik voortschreed door de wildernis, door het duister van de nacht. Met uw brandende toorts verlichte u... Mijn pad. In alle moeilijkheden die ook hij in het leven ervaart, richt hij zijn blik op dat wat hoger is. Maakt hij zich ontvankelijk voor de universele energie? Het kwade zit niet alleen in de mens, maar kunnen we als mens ook ervaren in de natuur. De natuur kan meedogenloos zijn in haar uitingsvormen. Kijk in de dierenwereld, maar ook groter natuurgeweld als bosbranden, orkanen, overstromingen, aardbevingen. Natuurgeweld hoort bij het leven, de natuur kan niet statisch zijn. De reden waarom wij als mens natuurgeweld vrezen, is omdat wij de dood vrezen. We hechten aan ons lichaam, aan onze spullen, aan onze omgeving, aan ons gevoel van veiligheid. Aan onze dierbaren. Is dat verkeerd? Nee, natuurlijk niet. Het is menselijk. Gehechtheid maakt deel uit van onze menselijke natuur. En zorgt voor ons voortbestaan als soort. We willen zorgen voor onze dierbaren. We willen de liefde delen. We willen ons voortplanten. Maar de aarde op zichzelf kan ook als een levend organisme worden beschouwd. Zoals wij als individu voortbestaan, zo wil ook de aarde voortbestaan en overleven. Zoals ons lichaam vecht tegen indringers en parasieten, zo vecht misschien ook de aarde zelf tegen soorten die haar als organisme uitputten en haar gezondheid ondermijnen. Een interessant gesprek daarover hoorde ik onlangs op de radio bij NPO1, het programma OVT. Daarin werd een bekende demograaf aangehaald, Thomas Malthus, die leefde zo rond het jaar 1800. Malthus hield zich bezig met het voedselvraagstuk en overbevolking. Het vermogen van de mens tot bevolkingsgroei is onbegrensd, zei hij, en veel groter dan het vermogen van de aarde om voor de mensen bestaan te produceren. Matthäus zag hongersnood, oorlogen en epidemieën als een evenwicht herstellend mechanisme van de natuur, waarbij de menselijke bevolking weer in harmonie werd gebracht met de voedselbronnen van de aarde. Zoals water het reinigende element is op aarde, zo is liefde het reinigende element op een hoger plan, zei het Gaan. Zou het kunnen zijn dat natuurrampen ook een reinigend element vertegenwoordigen, als bescherming van de aarde. Een interessante gedachte die een perspectiefwisseling van ons vraagt. Van onszelf als individu naar het overleven als soort op aarde. Een perspectiefwisseling dat een zeer groot gevoel van onbehagen oproept. Een perspectiefwisseling dat schuurt en botst met onze natuurlijke drang om te overleven niet alleen als soort, maar juist ook als zelfstandig individu. En natuurlijk is het aanhalen van deze theorie van Matous geen oproep om ons als lemmingen van de rots af te werpen. Maar het vraagstuk over de bevolkingsgroei houdt de wetenschappers ook heden ten dagen bezig. Overwint het goede of het kwade Soms ontvangen we in het dagelijkse leven antwoorden op grote levensvragen. Zo was ik onlangs met een vriend een stukje gaan rijden. Het was een prachtige herfstdag en hij had voor de gelegenheid zijn oude eend, zijn Deux Jouveaux, afgestoft en uit de garage gehaald. Het dakje opengevouwen, een sjaaltje rond mijn hoofd en zo tuften we naar zee. Daar aangekomen haalde hij een ouderwets papieren ticket uit de parkeerautomaat. De gedachte of dat papiertje niet zou wegwaaien of door een ander zou worden meegenomen wegens het open dak, werd even overwogen. Maar we besloten vertrouwen te hebben in de goede afloop en lieten de eend achter met open dak. Nadat we een tijdje hadden gelopen, gepraat en gedraald, pakten zich onverwacht donkere wolken samen en barsten een enorme bui los. Zo snel als lukte gingen we terug naar het autootje. Toen we terugkwamen bij de eend, lag niet alleen het parkeerticket nog netjes achter eruit, maar wat ons een verheugde glimlach om de mond en het hart bracht, was dat iemand zo lief was geweest om het dakje dicht te rollen. En het zijn ervaringen als deze die een antwoord bieden op de vraag van vandaag. Overwint het goede of het kwade? Zolang er mensen zijn die een impuls voelen, om onze medemens bij te staan, familie, vriend, dierbare of zoals in dit geval voorslagen onbekende, zolang overwint het goede. Zolang er mensen zijn die zoeken naar het goede, naar de waarheid, naar de liefde, zolang er mensen zijn die hoop houden, die hun kinderen leren over vrede, die hun kinderen voorleven hoe het is om in vrede te leven die laten zien dat liefde van hogere waarde is dan geld, macht en bezit. Zolang er vriendschap is en zorg voor elkaar, en zolang we dit kunnen bewaren, zal het goede overwinnen. En kunnen we het vertrouwen behouden dat deze zachte krachten eeuwig sterker zullen blijken. Om met de woorden van Henriette Roland Holst te eindigen. De zachte krachten zullen zeker winnen in het eind. Dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zo het zweeg zou alle licht verduisteren, alle warmte zou verstarren van binnen. De machten die de liefde nog ontkluisteren, zal zij allengs voortschrijdend overwinnen. Dan kan de grote zaligheid beginnen die als onze harten aandachtig luisteren, in alle tederheden ruizen horen, als in kleine schelpen de grote zee. Liefde is de zin van het leven der planeten. En mensen en dieren, er is niets wat kan storen, het stijgen tot haar. Dit is het zekere weten. Naar volmaakte liefde stijgt alles mee...